Met Jamf Teacher beheer je in één app alle iPads tegelijk. Super handig, want hiermee zet je op alle afzonderlijke iPads de apps klaar die je in je les wilt gebruiken. Zo hou je tijd over tijdens de les, omdat jouw leerlingen altijd direct in de goede app zitten. Open de app. Maak een les aan in Jamf School Teacher. Hier bereid je eenvoudig je les voor. Zoek de les die je wilt geven en stel in voor welke groep de les is. Hier stel je ook in hoe lang er geen andere apps in beeld mogen komen. Daarna druk je op begin. Op het moment dat de leerkracht de les start, zien de leerlingen alleen de apps en websites die noodzakelijk zijn voor de opdrachten in de les. Wil je meer weten?